De compactdeur onderscheidt zich van andere deursystemen doordat de panelen zich opvouwen boven de dagopening. En dat scheelt toch aanzienlijk behoorlijk wat ruimte aan de binnenzijde. Dus daardoor heb je die binnenruimte vrij voor andere objecten. Zoals hier in dit geval autohefbruggen, je hebt de kraanbaan, je hebt andere situaties waarbij de, deur, de rails vaak in de weg zitten. Dus hebben we de maximale, de maximale hefhoogte nodig voor zo'n hefbrug. En als je een andere deur zou pakken, een ander deursysteem die met rails naar binnen loopt... dan heb je eigenlijk niet de hele hoogte tot je beschikking aan de binnenzijde. En daarnaast, is, het voordeel van onze panelen zijn ook dat je een hele mooie uitstraling kunt krijgen... zoals je hier ziet, compleet vol licht, zonder tussenstijlen. Waarbij je ook nog een hele, ja, heel chic aangezicht hebt, zeg maar. En daarnaast is het een andere mogelijkheid, een vrij specifieke oplossing, dat je onze deel ook nog aan de buitenkant kunt monteren, aan de buitenkant van de gevel. Waardoor je dus alle draaiende delen buiten hebt zitten, dus eigenlijk geen last hebt van vocht en dat soort dingen, aan de binnenkant bijvoorbeeld bij wasstraten of hele agressieve ruimtes.